De overheid, dat zijn niet alleen ministeries en het openbaar lichaam, maar bijvoorbeeld ook de Rijksdienst Caribisch Nederland, het zorgkantoor BES, de Belastingdienst en de politie. Gaat het mis tussen u en de overheid, dan kunt u contact opnemen via WhatsApp 0031 800 33 5 of een klacht indienen via www.nationaleombudsman.nl.